De grootste slachtoffers van het, van het beleid zijn in eerste instantie de, de, de gebruikers die zowel voor recreationeel gebruik, maar ook voor, voor gebruik dat is doorgeschoten, echt in de macht komen te liggen vaak van, van criminele organisaties en dat, dat is wat we absoluut moeten, moeten vermijden. Als er drugsgeld gegenereerd wordt door criminele organisaties, ja, dan is het natuurlijk de volgende stap. Om dat crimineel geld geïnjecteerd te krijgen in de legale economie. En dan spreken we over het verhaal van het witwassen. Dat is ook een fenomeen dat zeer veel aandacht vraagt. Waar ook, wat mij betreft, bij justitie veel te weinig middelen voor worden, worden vrijgemaakt. Maar die dus ook een zeer belangrijk aandachtspunt is. Want zoals het er nu aan toe gaat, ja, hebben we natuurlijk de macht van de misdaad. die ervoor zorgt dat ook onze economie ondermijnd wordt. Kunnen belastingssystemen effect hebben op het gebruik? Uh, ja, zeer zeker, maar, maar men moet dan daar toch goed over, over nadenken. Uh, men kan gedragssturend werken via belastingen. Men kan dus het gebruik gaan afremmen bijvoorbeeld, maar dan moet de belasting hoog genoeg zijn. Op dat vlak zitten we natuurlijk volledig in het verhaal van de, van de syntaxes, het belasten van onze zonden zoals men dat dan noemt. We hebben daar verschillende voorbeelden van, alcohol, tabak, maar we zouden dat ook met cannabis kunnen, kunnen doen. Als de belasting hoog genoeg is en afremmend werkt, ja, dan krijgen we een ander debat dan wordt in mijn ogen het, wordt het gebruik elitair, want dan krijg je een champagneverhaal, waarbij alleen de, de betere burgers in staat zijn om cannabis te kopen en te gebruiken. En met roesmiddelen mag dit net niet de bedoeling zijn. Colorado, die evenveel inwoners heeft als, als Vlaanderen, ja, die heeft toch ook 230 miljoen dollar opgehaald met de cannabisbelasting. Dus het verhaal loont fiscaal en als we dan eens beginnen doordenken en eens beginnen redeneren, wat we met die opbrengst zouden kunnen doen op het vlak van preventie, het gecontroleerd uh, gebruik van, ja, dat, dat is natuurlijk uh, een, een fantastisch budget die, die zou vrijkomen. Dus ik uh, ben absoluut voorstander dat die stap zou, zou gezet worden.